Het veranderen van je Google profielfoto is heel gemakkelijk. Ga naar google.com en klik rechtsbovenin op Google account beheren. Klik op de ronde profielfoto en selecteer een foto van je computer. Maak daarna een uitsnijden en klik op stel in als profielfoto. Je zult zien dat het profielfoto van je account nu is veranderd. Je ziet deze foto onder andere terug als je mailt in Gmail. Als Mark nu een mail stuurt, dan ziet de ontvanger zijn foto... Hier in Gmail. Nou, en dat is een notendop hoe jij je foto binnen Google verandert en wat je ermee kan doen.